In deze missie ga je je eigen social media platform ontwerpen of een bestaand platform herontwerpen. Dit doe je met behulp van het ontwerpcanvas. In de vorige missie heb je ontdekt hoe en waarom social media platforms kunstmatige intelligentie gebruiken om jou zo lang mogelijk op hun site te houden. Met de reden je zoveel mogelijk reclames te laten zien. De computer en het algoritme bepalen op deze platforms dus wat jij te zien krijgt. Door de video in de vorige missie te kijken heb je de eerste stap van de ontwerpcyclus doorlopen. Je hebt onderzocht en ontdekt. Pak het ontwerpcanvas er maar bij. Het ontwerpcanvas is een overzicht waarop je alle informatie noteert die je straks nodig hebt om je social media platform te maken. Je gaat ideeën noteren en ontwerpen. Stap 2 en 3 van de ontwerpcyclus. Het ontwerpcanvas bestaat uit vijf delen. We lopen ze één voor één door en vullen ze in. Vul als eerste jou of jullie namen in, in het vak linksboven. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Gelukt? Mooi. Dan. Ga je een bestaand platform herontwerpen, bijvoorbeeld YouTube, TikTok of Instagram? Vink dan je platform aan. Natuurlijk mag je ook een ander platform kiezen. Vul dan hier de naam in. Of helemaal zelf een eigen social media platform ontwerpen. Geef je platform dan een naam. Zet de video maar weer even op pauze. Voor welk apparaat ga je je platform ontwerpen? Misschien is jouw platform wel op alle apparaten beschikbaar. Maar als je straks gaat bouwen is het straks handig om voor je ontwerp één apparaat te kiezen. Je kiest straks een template dat past bij de beeldverhouding van dat apparaat. Bij de tablet of computer heb je namelijk een iets ander scherm dan bij een telefoon. Vink het apparaat aan waarvoor jij je ontwerp gaat maken. Dan de doelgroep. In andere woorden, voor wie is jouw social media platform bedoeld? Je kunt een bepaalde leeftijd noemen, maar ook een interesse. Maak je bijvoorbeeld een platform voor kinderen op de basisschool? Of een social media platform speciaal voor gamers? Of voor mensen die van honden houden. Beschrijf jouw doelgroep in één of twee zinnen. Dan een lastige, de betrokkenen. Bij het ontwerpen en bouwen van een social media platform zijn heel veel verschillende mensen betrokken. Als je bijvoorbeeld naar YouTube kijkt, dan heb je 1. de kijker, jijzelf. 2. de maker van het platform. 3. Je weet ook dat er bedrijven zijn die reclames uitzenden via de social platforms. Zij betalen dus de maker van het platform voor het tonen van hun producten aan jou. Maar ook de Nederlandse en de Europese wetten zijn er betrokkenen. Volgens deze regels mag je bijvoorbeeld geen inhoud die oproept tot haat of geweld publiceren. En al deze betrokkenen hebben andere belangen. Ze willen allemaal iets anders. De kijker wil leuke video's zien. De maker wil geld verdienen met de verkoop van reclames. De bedrijven willen hun product verkopen aan jou. En de regeringen willen de kijkers beschermen. Dat maakt het lastig. Denk even na en probeer een aantal mensen of partijen te noteren die betrokken zijn bij jouw social media platform. En als laatste, de algoritmes. De regels of stappenplannen die bepalen welke inhoud degene die jouw social media platform gebruikt, te zien krijgt. Hier bepaal jij als maker of programmeur van jouw social platform de regels. Dit is waar de bestaande platforms voorspellingen doen met AI, om jou bijvoorbeeld zo lang mogelijk op het platform te houden en zoveel mogelijk reclames te laten zien. Het voorbeeld van de grappige en zielige kattenfilmpjes, weet je nog? Doet jouw platform dit ook of bedenk je andere regels? Ik noteer bijvoorbeeld. Als mensen heel veel video's over een bepaald onderwerp kijken, dan laat ik ze ook willekeurig hele andere video's zien omdat ze zo nieuwe dingen kunnen ontdekken. Of, als ik een videosuggestie geef, dan laat ik precies zien waarom de kijker deze suggestie krijgt. Omdat de kijker zo inzicht in het algoritme heeft en daardoor betere keuzes kan maken. Probeer nu twee algoritmes te bedenken en noteer ze op jouw ontwerpcanvas. Nu jij.